Afgelopen nacht was het volle maan en dat was niet zomaar een volle maan. We konden namelijk een supermaan zien en dit komt voor als de maan in zijn baan om de aarde zich op het kortste punt bevindt. En dan lijkt hij maar liefst 7% groter en 14% helderder in vergelijking met een gewone volle maan. En hier in Holwert bij de boot naar Ameland was die supermaan ook goed te zien. En in juli wordt de supermaan ook wel de superdondermaan genoemd, omdat het in deze maand wel regelmatig kan omweren. Maar daar was vandaag helemaal geen sprake van, want we hadden met heel rustig zomerweer te maken. Mooie wolkenluchten van die geribbelde structuren, wordt ook wel alto cumulus genoemd. En in de verte, net in de hoek van de foto, zien we ook wat lagere wolken, wat van die stapelwolken. En dat leverde lokaal ook nog wel een buitje op. En dat is ook op het radarbeeld te zien. Vooral boven de Noordzee pruttelt het een en ander aan buitjes. En daar krijgt het noorden van het land later vandaag ook nog mee te maken. Vanavond de meeste bewolking dus in het noorden van het land. Daar kans op een lokale bui. Met de noordwestenwind daar ook de laagste temperaturen. Zo'n 15 graden in het Waddengebied. Terwijl in het zuiden van het land is het vanavond nog een tijd aangenaam. Met temperaturen iets meer dan 20 graden. Vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vooral in het binnenland kunnen bij opklaringen als de wind even wegvalt kan nog wat nevel of een mistbank ontstaan. Daar ook de laagste minimumtemperaturen, zo'n 8 tot 10 graden, in het noorden en westen van het land aan zee zo'n 11 tot 14 graden. Morgenochtend is er eerst geregeld ruimte voor de zon en in de loop van de dag komen dan stapelwolken tot ontwikkeling. Vooral in het binnenland kunnen die stapelwolken tot een enkele bui uitgroeien, de meeste plaatsen houden het droog en pas later op de dag gaat vanuit het noordwesten de bewolking toenemen en krijgt vooral het noorden van het land een tijd met regen te maken. Nou, zaterdagochtend is het dan alweer droog geworden en het weekend ziet er dan ook overwegend droog uit. Maar eerst nog even terug naar die vrijdagmiddag. De samenvatting daarvan, in het binnenland dus kans op een enkele bui, een matige noordwestenwind en later op de dag vanuit het noorden dus meer bewolking. En de temperatuur is daarbij heel gemiddeld voor de tijd van het jaar, zo'n 19 graden in het noordwesten en nog 24 graden in het zuidoosten. Het weekend dus overwegend droog. We houden die gematigde temperaturen nog even vast. Zondag zal het wel al een fractie warmer zijn dan op de zaterdag. En na het weekend dan komen we in hele warme en ook droge lucht terecht. En dan gaat de temperatuur flink omhoog en kan het regionaal meer dan 30 graden worden.